Hoi, ik wil een goed beeld krijgen van het probleem en de situatie. Ik ga daarom observeren en kijken wat er precies speelt op Rosa's kamer. Kijk maar mee. Observeren is eigenlijk meekijken met de gebruiker. Je kijkt over de schouder van degene die het probleem heeft en hierdoor krijg je meer inzicht in het probleem. Als je niet zou observeren, zou je eigenlijk alleen maar weten wat de gebruiker letterlijk tegen je heeft gezegd. Maar vaak is het zo dat mensen dingen vergeten te zeggen of het probleem ligt niet waar zij denken dat het ligt. Maar sterker nog, je wilt er gewoon met je eigen ogen zien wat er nou eigenlijk gebeurt. Ik ben best benieuwd naar Rosa's kamer en wat er nou allemaal aan de hand is. Je observeert dus omdat je precies wilt weten wat het probleem is. Je wilt meer inzicht krijgen. Er zijn twee momenten wanneer je kan observeren. Het belangrijkste moment is als je je voorbereidt, dus als je onderzoek gaat doen naar het probleem. Je kan ook observeren als de gebruiker je ontwerp gaat gebruiken. Dan observeer je om te testen of het werkt. Kijk daarvoor naar het filmpje over de gebruiksevaluatie. Je legt de observatie altijd vast. Je maakt dus foto's of je filmt de situatie. Je moet altijd vragen of dit mag. Als de gebruiker niet zichtbaar op de foto zou willen, zou je kunnen zorgen dat je bijvoorbeeld alleen de rug fotografeert. Als je observeert en foto's maakt, moet je zelf ook niet al te veel opvallen. Je wilt zien hoe het probleem ontstaat en wat er gebeurt. Daarom ben je stil en loop je niet in de weg. Zorg ervoor dat de gebruiker het gevoel krijgt dat je er niet eens bent. Je wilt dus weten wat je gaat observeren, dus wat je gaat zien gebeuren, wie je gaat observeren en waar je gaat observeren. Ik wil weten waarom de rommel en irritatie ontstaat, bij Rosa, op haar kamer. Door de observatie hoop ik erachter te komen wat er precies aan de hand is. Ik heb Rosa al geïnterviewd en hier kwam ik erachter dat er rommel ontstaat en dat ze geïrriteerd raakt als ze wil chillen. Ik wil alles vastleggen, dus ik neem een camera mee. De camera op mijn telefoon is goed genoeg. Ik zorg er wel voor dat deze is opgeladen en dat er genoeg ruimte is voor veel foto's. Voor de zekerheid neem ik ook mijn schetsboek en logboek mee om aantekeningen te maken. Ik heb een afspraak gemaakt met Rosa en haar van tevoren gevraagd of ik foto's mag maken voor mijn onderzoek. Voordat we de kamer ingaan, heb ik mijn camera al bij de hand. Ik kan meteen foto's maken. Ik wil zoveel mogelijk foto's maken. Later kijk ik wel of ze te gebruiken zijn. Ik ga tijdens de observatie niet beslissen wat wel en niet belangrijk is. Het zou jammer zijn als ik iets vergeet te fotograferen. Tijdens de observatie praatte ik niet tegen Rosa, alleen toen ik merkte dat ze zich anders ging gedragen doordat ik er was. Ik zei dat ze gewoon moest doen wat ze normaal ook zou doen. Ik gaf haar soms een aanwijzing vanuit het interview. Ik zei bijvoorbeeld, je zei dat je op je bed met een boek huiswerk maakt. En hierdoor kon ze weer verder met haar bezigheden in haar kamer. Wat me opviel in Rosas kamer was dat het helemaal niet zo rommelig was als ik dacht. Ik dacht dat er bijvoorbeeld heel veel op de grond zou liggen en dat viel wel mee. Er lagen wel veel dingen op haar bed en bureau. Wat het meest opviel was dat ze geen vaste plek had voor haar huiswerk en dat ze chillen en huiswerk maken door elkaar deed. Ze zat bijvoorbeeld op haar telefoon aan haar bureau en maakte huiswerk op bed. De irritatie komt niet zozeer uit de spullen die rommel veroorzaken, maar het overzicht dat ze niet meer heeft. Haar bureau gebruikt ze dus niet alleen als werkplek en haar bed niet alleen als chill- en slaapplek. Het is goed dat ik nu even heb kunnen zien wat er precies gebeurt. Ik kan naar aanleiding van mijn observatie Roze nog wat vragen stellen en ik kan verder onderzoek doen. Ik plak de foto's allemaal in mijn schetsboek en schrijf eronder wat ik heb gezien. Zo ontstaat er een soort stripverhaal dat het probleem goed laat zien. Ik ben blij met mijn observatie. Het was interessant om te doen en de situatie bleek anders te zijn dan ik van tevoren had bedacht. Ik heb er veel aan gehad en ik hoop jij ook. Succes met jouw observatie!